Dat we dat daarna de berichten zouden volgen. En op een gegeven moment uh, werd er uh, meegedeeld dat het onbekend was wanneer de uh, vlucht alsnog doorgang zou vinden. En dat we dat Tui een um, hotel geregeld had. Dus dat leek er al op dat het langer zou gaan duren, googlen. Ja perfect alles wat op de site stond.